Hallo mensen! Hallo. En wij zijn hier nu weer met een nieuwe video en dit keer doen we een geheugentestje. Toch Jury? Ja. Jury, oké okay, dit is Jury. Hallo. En uh, ik heb tien dingen, hij heeft tien dingen. En dan mogen we tien seconden zien. En dan zijn we klaar. Uh, of uh, dan moet je het opnoemen en dan wie uiteindelijk uh, de meeste punten heeft, heeft het beste erover. Oké, okay. ah. okay, begin jij of begin ik? Eh, uh, begin jij. Oké, okay, dus ik moet als eerst kijken bij jou. Oké. 1, 2, 1. Ah. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh! Oké, oké. Daar is de tien, hè? Ja. Harry Styles. Ja. Ed Sheeran. Ja. Bruno Mars. Ja. Kate Perry. Ja. Uh, Ariana Grande. Ja. Nicki Minaj. Ja. Pitbull. Ja. Er nog maar drie. Die ene rapper. Die uh, rapper? Pitbull is nog een rapper. Ja, maar die andere ook. En maar die heeft... Zijn naam is eigenlijk, als je het aan elkaar zou maken... Naam, nee, de naam van een staat, van de mier. I don't know, ik, ik, ik hou het hierbij. Ik weet het echt niet. Flo, Florida Flo en oh. Trainer en Jesse J. Ja, ik dacht wel dat je die niet zou weten. Ja, ja, is yeah. ja. Dus zeven. Wauw. Oké, okay. dan nou, beginnen we. Ja? Ja. Oh <laughs> Zes. 7 8 9 10 oké Otter Een otter ja Dolfijn Ja Olifant Ja Poesje Ja kan ik maar Duif Ja Papegaai Soort van Kan ik goed rekenen ja En, uh, en die ene uh, Mus is het volgens mij Het is een vogel Helemaal onderaan Mus uh, ja. Je hebt al meer dan mij. Ja, nog meer hè? Nee, geeft... nee ik had er zeven. Oh, ja. Ja. Uh, honden? Ja. Ja. En uh, ijsbier? Nee, sorry. Oh. Normaal dan? Ook niet. Masto beer. <laughs> nee. <laughs> ik weet niet. Ik weet niet. Ik Gaat weer punt af? Nee. Weet uh, Oké. Okay. Je, je, je hebt er uh, gewoon... Weer één meer. Net zoals bij de volgende. Ook 8, 7. We waren die nu gewoon een beter geheugen dan mij. Oh, pingwees en is Dus vonden jullie deze video leuk? Geef dan een groen naampje. Blauw. <lacht> groen. Oh, weet ik meer. Abonneer. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. En uh, dan doen wij nog een keer zoiets. Ja. Tot volgende week. Doei!